Graaf is het dat jullie kunnen laten zien wat je kan, waar je toe in staat bent, wat je leuk vindt. En misschien ook nog wel een beetje in de zoektocht waar je talenten liggen. Misschien heb je in je hoofd een bepaald idee wat je heel erg leuk vindt. Uh, maar weet je nog niet zo goed de weg te bewandelen waar je dan naartoe moet of hoe je dat dan moet aanpakken. En is dit dus de dag? Is dit dus het moment? Zijn hier de mensen uh, die je daar alles over kunnen gaan vertellen? Oh, ja, ik had zelf niet verwacht dat het goed zou gaan, maar er kwam uit dat het goed ging. Je kreeg een cijfer 1 tot met 4 en ik had een 3. Dus dat is goed en ik ben uitgenodigd om nog een keer terug te komen. Deze Paralympische Talentdag is voor ons superbelangrijk. Wij kiezen hiervoor uh, omdat dit eigenlijk de, de weg is die, die het meeste rendement oplevert. Op Olympische variant is via een club en dan word je wat beter. En dan kom je bij een uh, district en dan kom je volgens mij bij een RTC terecht. En volgens mij bij een, een echt Nationaal Bondsprogramma. Dus een vrij lange weg. En uh, Paralympisch uh, is dat eigenlijk heel anders. Dus dan, dan hebben we zo'n talentendag uh, en dan vinden we eigenlijk gewoon de, de beste talenten uh, voor de Paralympische Spelen. En dat kan gaan voor nu, voor over drie jaar, voor, voor Tokio, maar ook zelfs voor over zeven jaar, voor Parijs. Talentendag in 2012 ben ik eigenlijk gelijk uh, uh, volledig verkocht aan het basketbal. En uh, ja, tot op de dag van vandaag is dat nu gewoon mijn leven geworden. Dus op school gaat meisje, ben je ineens naar topsporter gegaan. Als je gewoon zelf bij een vereniging uh, hockey of voetbal of iets anders doet... ...dan train je twee, drie keer in de week en spoor je op, op, op zaterdag een wedstrijd. En nu ga je opeens uh, zes, zeven dagen in de week trainen... ...en daartussen is het moeilijk om nog iets anders te doen. Dus het is echt van sporten erbij naar sport is alles.